Nu aan deel 7 van het baby vestje zigzag ja love chevron, dat betekent ook vestje in het Engels. Deel 7. En we beginnen met toer 13. En als ik mijn werkje wel eens wegleg, dan doe ik er ook op het einde een steekmarker door, lusje. Zo, nou, dan beginnen we aan toer 13 met 3 lossen. 1, 2, 3 En dan keren we weer het werk het begint al echt een heel leuk visje te worden, zie je dat je hier al het mouwtje hebt dus je hoeft nu alleen nog maar naar links te haken en we slaan de eerste steek deze slaan we over en dan ga ik weer even het midden zoeken, want zo tel ik eigenlijk ieder, iedere keer terug. Dit is dus het punt waar we dadelijk 3 stokjes op gaan zetten. En 1 2 3 4 5 6 7 8 stokjes dus in de achterste lus. Dus wel elke keer die eerste steek overslaan even kijken of het licht zo goed is, het is te licht, en ik heb nog iets van verlichting ik ben even aan het kijken of je het goed kan zien, het is natuurlijk wel heel belangrijk zie je dus de achterste lus dit is al de tweede, de derde, de vierde. uitdoen misschien gaat het beter. Zien, hebben we nu vier stokjes gehaakt. Vijf Zeven. Acht. Kijken, dan heb je hier dat groepje van vijf, en in die middelste doen we nu drie stokjes. Een. Twee. 3, en dan gaan we nu weer een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht stokjes haken. 1, 2, Vier 4, 5, 5 6, 6, 7, 8 1, 2 steken slaan we over en weer 8 stokjes. Vind je het makkelijker om met een patroon te haken? Dat kan je bestellen via mail. Mailadres is iedereen kan haken En dan heb je het patroontje bij de hand en dan kun je het zo op je iPad of uitprinten, wat je wil. is dus wel een kooppatroon 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Zo, dan hebben we 8 stokjes weer gedaan. En dan gaan we weer 3 in het middelste stokje. Dus in het volgende stokje gaan we 3 stokjes haken, dus de herhaling is 8 stokjes 2 steken overslaan, 8 stokjes en dan 3 in de bovenste punt en dan zie ik je op het einde van de dertiende toer, dan zie ik je weer terug tot zo! we zijn nu op het einde van de dertiende toer met hier die twee steken overslaan 1 2 kijk dan krijg je ook zo mooi die asjoel gaatjes tenminste, ik vind dat mooi en dan uh, 1 2 steken overslaan en dan weer in de achterste lus en ik hoop eigenlijk dat ik het haal met het garen uh, want dit is het einde van mijn eerste bolletje uh, en ik vind het mooiste als ik op het einde eigenlijk toch uh, de draad uh, moet vervangen, dus het is eventjes kijken of ik het haal, ik denk het wel 3 4 5 6 7, dan drie in de volgende steek En dan gaan we nu weer 8 in de achterste lus. Zijn er dus 8 als het even tellen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en dan gaan we in het laatste stokje hier nog een stokje doen of op het laatste stokje. En dit was toer 13. En dan zie ik je weer terug bij toer 14. Tot zo. We gaan nu verder met toer 14. Kijk, en ik heb het ruim gehaald met mijn wol, maar ik ga toch even het schaartje pakken. En dan ga ik het afknippen. Want uh, ik vind het zonde om in het midden van het vestje een nieuwe draad aan te hechten. Ja, en ik knoop hem het liefst gewoon aan de zijkant. Met een dubbele knoop. Zo ik had lekker strak, kijk en dan kan ik gewoon aan de zijkant straks afwachten. En dan gaan we weer verder met 3 lossen in toer 14 kijk en dan vallen die draadje staat ik gewoon in de zijkant weg of ik of ik weef ze zo even in, dan zien we straks wel hoe we het gaan afwerken dan gaan we naar toer 14 met drie lossen. Keren weer het werk kijk en deze dit kleintje ja dat ik heb op een doos en daar gooi ik alle kleine restjes in en dan vind ik ook eigenlijk ook heel fijn om daar heel veel kleurtjes van te hebben dus de eerste stokje slaan we over en dan gaan we even dan tel ik weer even terug vanaf de middelste dus de middelste tel je niet mee 1 2 3 4 5 6 7 acht, acht stokjes dus in de achterste lus 1, 2, 3, 4, 5, 6 Acht dan hebben we vijf stokjes in de middelste van de vorige Toer. Vier, vier, vijf dan weer acht stokjes in de achterste plus Een, twee, drie, vier, vijf 6, 7, 8. Dan weer de herhaling. Dus we slaan er twee over. En dan gaan we weer 8 stokjes doen tot we bovenaan zijn. En dan, ja, ik ga nu verder haken. Eigenlijk hier bovenaan zet je weer 5 stokjes voor toer 14. En op het eind van de toer, dan. Uh So Gaan we nog het einde van toer 14 doen? Dus 8 stokjes, 2 overslaan, 8 stokjes en 5 in de bovenste punt. En dan zie ik je weer terug op het einde van toer 14. Tot zo! We zijn nu op het einde van de 14e toer van het babyvisje Zich zag 1, 2. We zijn nu in de onderste punt. Slaan we skip 1, 2 steken over en dan gaan we weer acht stokjes haken twee, drie 4 5 6, 7, 8, en dan vijf stokjes in een steek 1, 3 4 5. Ja, het haakt echt heerlijk weer het visje. Het is echt lekker soepel. Echt babyvisje. En weer acht. In de achterste lus. Ik zie ook wel eens mensen haken en die pakken de draad aan de bovenkant. Ja, ik vind het makkelijker om een draad eigenlijk langs mijn vinger. Dus je steekt, je, je haalt om, je steekt in en dan hou ik mijn haaknaald eigenlijk tegelijk met mijn uh, wijsvinger. En dan kan je dus eigenlijk met je andere met je hand zeg maar nog een keer die draad over je vinger laten glijden en doordat je eigenlijk die haaknaald over je wijsvinger laat glijden dan pak je hem zo doordat je met deze vinger eigenlijk je draad een beetje oplicht en dan pak ik hem altijd onder de draad door want ik zie wel eens kijk als ik nog een keer doe mensen die pakken de draad van bovenop op, maar ja je mag mij ook eens laten zien hoe of vertellen dan hè? hoe jij haakt even opnieuw doen want als ik het langzaam doe is het voor mij altijd lastig om, <laughs> om door te haken maar uh, je kan me ook vertellen hoe jij haakt want dan ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar kijk bij mij is het een soort ja over mijn vinger heen en ik ik ik een beetje die draad op zie ik dus daardoor schuift ook mijn naald over mijn vinger en nu dat ik het film kan ik het een beetje bewust laten zien hoe ik dan haak, maar ik ben toch eigenlijk wel heel benieuwd hoe iemand anders haakt 1 2 3 4 5 6 7 8 je kan uh, je reactie hier onder de video uh, zetten als je wil in de laatste steek nog een stokje en dan was dit toer 14 en dan gaan we volgende keer uh, met toer uh, 15 en 16 verder in deel 8 en dan zie ik je graag weer terug, uh, fijn is als je abonneert hier op mijn foto klikken of op het rode button dan ben je geabonneerd, dat kost niks en een reactie onder de video en de duimpjes omhoog en dan zie ik je bij de volgende video weer terug. Tot ziens.